Mijn naam is Janke papa van Het Plan Personal Branding. Ik help zelfstandige trainers, coaches en consultants om zichzelf een sterk merk op de markt te zetten. Zodat ze beter zichtbaar worden voor hun ideale klant. En hierdoor worden ze beter gevonden. En dat is heel fijn voor hun zelfvertrouwen, maar vooral ook voor omzet. Dat ik, dat ik het technisch te ingewikkeld vond om alles zelf uit te vinden. En uh, ik heb wel eens wat dingetjes gedaan en ik was nooit tevreden met het resultaat. Ik wist niet zo goed hoe ik het moest oppakken. Dus ik dacht, uh, daar moet Noortje even bij helpen. Uh, ik vond het heel leuk, ik vond het heel leerzaam, ik vond het heel veel. <laughs> en ik denk dat ik, uh, dat ik echt een dag moet inplannen nu binnenkort, om alles uh, echt uh, op te gaan pakken en, uh, en de ervaring ermee te krijgen. Want als ik het nu niet oppak, ben ik bang dat ik je binnenkort weer nodig heb. Um, nou, ik kan het iedereen aanraden om een training bij Noortje te volgen. Je hebt niet per se een iPhone nodig, blijkt. Ik heb een iPad en een Samsung telefoon. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik heb een heel leuk filmpje gemaakt. Deze ook geëdit. En uh, ja, heel blij met het eindresultaat. Dat had ik zonder Noortje, of in elk geval in mijn eentje, nooit gekund. Dus uh, ga gewoon zo'n dag doen en je leert heel veel. En je hebt daarna echt iets om mee door te pakken.